Ik heb net gezien in de instellingen bij YouTube dat ze iets hebben aangepast dat ik niet echt meer mag schelden meer. Ik ben inmiddels ook een keer aan de kook. Uh, gewoon echt van koken. Dat is uh, bij het gesprek geweest. Bij uh, Inzwollen. Wat een beladen onderwerp uh, of dingen hebben we besproken. Maar ja. Het is drie uur weer precies, super tof dat jij weer hebt geklikt op deze vlog. Sorry voor mijn energie die even wat minder is. Het is op dit moment nu... half tien over half zes. Over uh, nou, iets meer dan een half uur... Ik moet ik er alweer vandoor. Ik heb de vlog die jullie gisteren online zeiden. heb ik... vannacht, nou ja... tot kwart over twaalf heb ik dat bewerkt en uh, was de wekker. Rond half vijf, ja, moet ik er wel juist. Ja, het... Ik heb er zo geen zin in. <laughs> Om, uh, het netlijk en, en figuurlijk. In ieder geval ga ik wel overmiddag, als ik hier weer terug ben, want ik heb werk tot twaalf uur. Uh, en dan ga ik gewoon direct weer terug naar huis toe. En dan ga ik gewoon weer uh, lekker in mijn bed. En als ik dan nog moe ben, ga ik gewoon lekker slapen. Ga ik nog even drie uurtjes uh, pitten, vier uurtjes. Zodat dus ik in ieder geval een beetje mijn slaap uh, weer heb. Uh, ik ga ondertussen ook nog even ontbijten en ik neem jullie dus mee. Uh, ik ga dus ook laten zien wat ik gewoon straks ga ontbijten. Heb jullie gezegd dat ik dat ik zou laten zien dat ik, wat ik ging ontbijten. Maar uiteindelijk heb ik dat helaas niet gedaan. Ik weet niet, misschien was ik een beetje te moe nog steeds trouwens. Maar ik had gewoon twee broodjes met uh, haagslag gegeten en een glas melk. Ik ga er ook gewoon nu zo vandoor. En dan uh, zie ik jullie wel als ik uh, in uh, zollen ben. Ik denk dat ik nog wel even een uh, gratis broodje naar keuze gegeten het heeft ik, ik, ik bijvoorbeeld niet ik genoeg energie dus ga ik dat even bij Albert Heijn te koop halen en dan ga ik ook direct door naar mijn werk ik heb net gezien in de instellingen bij YouTube dat ze iets hebben aangepast dat ik niet echt meer mag schelden meer ja, dus ik uh, moet me eigenlijk een beetje beperken in de vlogs sorry dat ik net een beetje te prima Maar het zit elke keer Iets tussen mijn tanden wat niet echt bepaald leuk is. Misschien de rucola afsla. Ik heb een broodje gegeten bij me op het werk. Maar ja, daardoor waren de afgelopen twee dagen voor mij gezien... dat de inkomsten wat lager waren. Dus ja, ik, hoop dat het, ik hoop dat het allemaal, allemaal wel weer goed komt. En ik zeg je heel eerlijk... als ik de komende tijd nog minder ga verdienen... dan ga ik echt... Echt contact echt opnemen uh, uh, uh, met YouTube, want ik weet dat er een uh, YouTube Nederland is. En hopelijk kan die me eigenlijk verder bij helpen. Want het is, het is gewoon eigenlijk gewoon niet leuk, want ik. Want waarschijnlijk kan het wel, uh, ze zijn dat ik af en toe het uh, F-woord, zeg. Ja, en daardoor verdien ik, normaal gezien, verdiende ik al niet zo heel veel, 15 cent gemiddeld per video. Um, maar nu verdien ik dus 0,0001 cent per video Ja, sorry uh, uh, Sorry dat ik het zeg uh, uh, uh, YouTube Ik snap jullie wel, in die zin ja. Want je wilt uiteraard dat de vlogs of de video's Iedereen het veilig gewoon kan kijken uiteraard En dat snap ik ook Alleen, uh, jullie hebben het zeg maar al een beetje beperkt Eigenlijk al een begin Met, met de drempel van 1000 weergaven Nee uh, 1000 abonnees, en 4000 kijkuren. Het komt allemaal meer, meer, meer op gang. Om zeg maar, voor ons als content creators het moeilijker te maken. Maar tegelijkertijd is het ook wel leuker. Want ja, kijk, ik spaar nu langzamerhand wel. Althans met, met de vlogs. Dus dat komt sowieso goed uit. En ik heb ook, ik heb ook, klant ik heb ook de klantenservice van NS gebeld over dat ik zo'n hoge re reiskosten heb. Als de factuur daarvoor binnen is over drie weken... dan uh, kan ik daar ook contact op nemen, want het is een beetje apart. Want ik reis zeg maar normaal gesproken gewoon binnen het traject. Ja, en heel af en toe is ik eigenlijk een keer erbuiten. En meer is het eigenlijk ook gewoon niet, dus... Maar ja, uh, ik ga nog even wat voor mezelf doen. En dan uh, ja, is de vlog die je gisteren bijna online zegt. Is alweer bij, bijna online, Het zit met twee uur, dus over een uurtje die is nog ongeveer alleen en ik heb ook ondertussen heb ik de vee, vegetarische ja, schijven eruit gehaald om het maar zo te zeggen het ziet echt apart uit ja, het rijdt ook een beetje apart het ruikt ook een beetje naar roggebrood om het maar zo te zeggen dus ik ga die ook even opruimen, dat komt ook sowieso even goed. Maar eerst even een lekker tijdje voor mezelf. En dan heb ik ook nog jongeren, uh, ik was echt jongeraad vanavond. Maar nee, ik heb, uh, vanavond heb ik vanuit uh, JBOV heb ik een bespreking uh, over uh, nou ja, wat er bij mij allemaal goed is gaan. Ja, sorry, ik, ik irriteer hem echt aan mijn gebit nu. Maar dan ga ik dus over praten. En ja, ik ga het nu echt even. Rustig aan, want ik zie ook aan mezelf dat ik te druk bezig ben nu met vloggen. Dat ik te weinig tijd heb voor mezelf terwijl het wel gescheiden moet blijven. Dus ik leg de camera nu eventjes neer. Ik ben nu inmiddels ook weer aan de kook uh, Gewoon echt van koken. Ja, ik heb even, even een worst gehad omdat ik eigenlijk de hele week al bijna op dit leven. Haagslag, haagslag, zokke pasta en spekeloos. Ja. En een beetje variatie erin het is ook lekker ja niet voor de week van het vlees inderdaad nee, daarom heb ik vanavond een champignon burger geprobeerd het ruikt, het ruikt niet lekker Dat moet ik ook eerlijk toegeven maar we gaan het gewoon zien en ik uh, zie jullie dus als het eten helemaal klaar is ik zeer tegen jullie het goedkoopste maar altijd wat ik eigenlijk heb gegeten die vega <coughs> champignonburger was niet te eten. Daarom heb ik dus mijn gerookte worst en plakjes, plakjes gesneden. Aardelbeschrijving heb ik even in olijfolie gefrituurd. Ja, kan ook. Dat is soms ook, nou, okay, dat, is wat, dat is wat duurder. Maar als je het helemaal hebt, dan valt het mee. Tomaatjes. Een beetje mayonaise voor bij de aardelbeschrijving. En appelsap. Ga ik tv kijken en tegelijkertijd wachten op mijn pakketje die er straks aankomt. Dus uh, ik ga hier uh, gewoon zo ouderwets mag genieten. Ik ben uh, uh, weer terug in mijn appartement. Ik ben wel dus, uh, bij het gesprek geweest. Bij uh, Inzonne en net. Het was. Uh, liep een beetje uit. Het was toch tegen een uurtje of. Uh, ja, tien, uh, bijna tien uur. Dus ongeveer drie uurtjes hebben we vergaderd. En. Oef, wat een beladen onderwerpen uh, of dingen hebben we besproken. Maar ja, het gaat. <coughs> ook immers ja, over de jeugdzorg. En ja, het geknipt ondertussen. Maar ja, het was echt een heel goed gesprek. Ja, je ziet wel verschil in tussen mensen die wat hebben meegemaakt, uiteraard. Maar wat met het meeste, ik ga dit niet in de vlog bespreken, maar één man had wel iets verteld. En dat raakte mij zo erg dat ik op dat moment bijna emotioneel van werd. Omdat hij, er waren twee mensen die echt gingen vechten om, zeg maar, je kind terug te kunnen krijgen en, en je... Ja... Het is een zo beladen en heftig onderwerp. Maar uh, ja, meer ga ik uiteraard niet hier in, in deze vlog bespreken. Ik heb wel wat lekkers gekregen ondertussen. Om, omdat ik erbij was. Nou, mijn keel speelt veel lekker mee. Ik heb een thank you gekregen. Nou, dat was ook hartstikke fijn. Ja, hier, dit uh... Was het onderwerp eigenlijk? Die kan ik nog wel laten zien. het gaat niet over, uh, zeg maar, uh, ja. Er staan niet echt een bepaalde dingen tussen. Dus uh, hier ging het eigenlijk het uh... gesprek een beetje over. Ik ga ons dus ook even hier de een beetje opruimen. Ook omdat uh, Susanne en Henrique morgen hier komen. Terwijl het vlog al online is, zijn ze al hier. Dus uh, hallo Henrique en Susanne, die er kunnen kijken. Um, maar in ieder geval ga ik dus alles hier een beetje opruimen. Mijn keel heb ik nog steeds last van, want ik heb nu de neiging om te gaan hoesten. <coughs> uh, nou ja, precies. En uh, nou, het cadeautje voor Suzanne uh, is ook al binnen. Die zit uh, hierin. En uh, nou, de, ik vind het een hartstikke leuk uh, cadeautje. Dus ook, ook een beetje om haar te bedanken in de tijd dat ze hier was. Want ja, hey, uh, ik, ik zeg je heel eerlijk... <coughs> Uh, ja, dat was ook een moment uh, dat ik echt dacht van weet je, rot maar op. Ja, ja op sommige momenten had ik dat echt. Maar ja. uiteindelijk konden we wel zeg maar door één deur. En dat uh, is gewoon echt het belangrijkste. Zo, ik wil gewoon dus even alles uh, dicht hier. Ga ik gewoon lekker relaxen uh, straks als ik alles heb uh, schoongemaakt. Mag ook wel na zo'n lange dag. Ik ga Ik wel iets eerder slapen vanavond, want ik. Uh, ik ben al sinds half 8, half 5 al wakker vandaag Ja, voor jullie gisteren En dit is dit moment nu nog tien over half elf Ik ga zo meteen nog even de vuilnis even weer weggooien zodat dat ook weer helemaal klaar is De bende van ellende een beetje opruimen hier En dan zie ik jullie dus zo weer oh, Nou, dit is toch wel Even een ander plaatje, dus als we mijn camera moesten even scherpstellen. Ik ga eventjes uh, hier even tv kijken met inderdaad de Thank You van Milka. En dan ga ik hier uh, lekker, lekker wat doen voor mezelf. Nog ook wel eens een keer. En dan, uh, ja, ik heb, het hier, ik, ik heb het hier ook al bijna opgedaan. Dan ga ik hier morgen in de vlog ga ik het hier nog verder schoonmaken. Maar dat zien jullie dus in de, in de vlog van morgen. En dan, uh, ja, zeg ik bij deze dat ik... Uh, Jullie, sowieso. Dus, Do you? Beste mensen, ik ben, wat ik net tegen mezelf zei, ik ben echt helemaal dood. Logisch. Ik heb een lange dag gehad. Uh, ik ga dus ook helaas dan hier al de vlog bij afsluiten. Dus hoor, wat heb jij genoten van deze vlog? Zo ja, top. Dankjewel. je wel. maar met een duimpje omhoog. Zo, met een duimpje omhoog. Abonneer als je dan nog niet hebt gedaan, hier beneden. En hopelijk zie ik jou morgenmiddag om drie uur in de middag groter bij nieuwe vlog. En dan zeggen we zoals altijd: Later.